Dit is het derde college in um, de cursus fonologie, derde college, en dat gaat helemaal over de klinkers van het Nederlands. De klinkers van het Nederlands, en dat dan als een voorbeeld van zo'n systeem van klanken zoals een taal die heeft. Want klanken in een taal zijn altijd georganiseerd in een systeem. Laten we eerst eens dus op een rijtje zetten hoeveel klinkers het Nederlands eigenlijk heeft. Je kunt de video nu even stopzetten misschien, om daar zelf over na te denken. Het juiste antwoord is overigens niet vijf of zes, dat is het aantal klinkerletters. Maar het Nederlands heeft veel meer dan klanken, dan letters. En we hebben het over klanken. Bijvoorbeeld de A en de A het zijn twee verschillende klanken. Die schrijven we allebei met de letter A... Soms een dubbele letter A, soms een enkele letter A, maar daken schrijf je ook nou, Dakdaken schrijf je allebei met een enkele A en die klank is toch verschillend. Nou, hoeveel verschillende klinkers heeft het Nederlands nu? Zet je video nu stil en hopelijk heb je nu bedacht dat dat er 13 zijn. Of als je er 16, als je er 16 hebt geteld, reken ik dat ook goed. Dertien, hoezo? Welke dertien dan? Wel nu, tel even mee, de A, de E, de E, de O, de I, de U, de O, de A, de E, de E, de O. De A, de E, de Ö, de O. De I, de U, de OE, de A, de E, de E, de O, en de E. En dan nog de E van mode. Oké, okay. het kostte even tijd, maar dat zijn de dertien klinkers die het Nederlands uh, heeft. Als je er zestien had, dan heb je ook nog i, UI en AU meegeteld. Die reken ik nu even niet mee, dat zijn zogeheten tweeklanken, diphthongen, diphthongs in het Engels. Uh, dat zijn tweeklanken, omdat die klinkers anders beginnen dan ze eindigen. Een a duurt, ho hoe lang ik hem ook aanhoud, ieder stukje van die a is zelf eigenlijk ook een a. Een a is een constante stroomgeluid. Een i is ook een constante stroomgeluid. Maar een ei, een ui en een au, als je kijkt naar mijn mond, terwijl ik dat zeg, ei, ui, au, zie je dat er een beweging in zit. Als ik die heel lang aanhoudt, dan, dan merk je dat het einde anders is dan het begin. Het einde is een i-achtig in dit geval en het begin is een ei achtig ei, ei. Dus als je daar een stukje van neemt, van een ei, dan is dat stukje niet op zichzelf een ei. Nou, we nemen dus die, die niet twee klanken, één klanken, monoftongen eh, eh, noemen we die, en daarvan hebben we de dertien. Dan zit er in die dertien, zit er dus meer structuur. En ik heb vorige keer in de vorige video gezegd: de structuur bij medeklinkers is een rechthoekstructuur. Je hebt kenmerken en um, die kenmerken definiëren feitelijk een rechthoek of een rechthoekige, misschien zelfs een meerdimensionale rechthoekige uh, structuur, structuur. Klinkers zijn georganiseerd meer in een driehoekachtige structuur. In deze driehoek. Dit is de driehoek van de Nederlandse klinkers. Um, dat is een driehoek die je op verschillende manieren zelfs kunt interpreteren, maar één interpretatie is als een soort... Plaatje van de mond. Met bij de I de tanden, de Oe achterin de mond en de A onderin de mond. Dus het is alsof je mijn hoofd ziet en dan doorgesneden, uh, een doorgesneden hoofd en dan in mijn mondholte kunt kijken. Uh, een I maak je bovenaan in je mond voorin, een Oe maak je achterin de mond. Uh, bovenin, een A maak je helemaal onder in je mond. Een E, die zit dus tussen een I en een A in, die maak je voor in de mond, maar niet zo hoog, met, met je tong niet zo hoog als uh, bij de A, enzovoort. Dus dat definieert samen een driehoek. Er is ook nog een soort akoestische definitie die daar heel goed op uh, lijkt te vatten. Dat hebben je ongetwijfeld bij Fonetiek uh, gezien. Daar gaan we nu niet op in. Het is ook niet zo heel erg van belang, nu voor ons even. Die klinkers zitten dus in een driehoek. Tegelijkertijd zijn er ook wel degelijk kolommen in aan te wijzen. Dus I, E, E, E is een soort kolom. Dat zijn allemaal voorklinkers. Dat zijn allemaal coronale klinkers, zoals we er vorige week hebben gezien. Dat zijn, Dat zijn dus drie kolommen. En die drie kolommen mm, die vallen eigenlijk weer in twee uiteen. Dus de kolom waar boven in de i en de u uh, staan, dat zijn allebei klinkers die, de i en de u zijn allebei klinkers, net als de e en de e, die je maakt voor in de mond, met de voorkant van je tong. Dus de u maak je met je tong eigenlijk op dezelfde plaats als de i, alleen dan je lippen gerond, u, u. Dus je zegt een i, en je rond je lip ondertussen dan eindig je met een u, I, en de oe maak je ook met geronde lippen, dus dat hebben de u en de oe met elkaar gemeen. Uh, alleen de oe maak je achter in de mond. Dus we hebben één klinker, i, die maak je voor in de mond met gespreide lippen, i. Eén klinker die maak je met geronde lippen en voor in de mond, net als de i, dus de u. En je maakt één klinker die maak je ook met geronde lippen, maar dan achter in de mond, oe. Oké, okay, dat is zo'n beetje de belangrijkste verdeling... Voor klinkers en dan de andere verdeling is een, is een verdeling in hoogte. I, U, u zijn hoge klinkers. E, U, e, O zijn middenklinkers, zeggen we dan. En de A is een lage klinker. Dat, dat hoog en laag heeft dus iets te maken met bijvoorbeeld de stand van je tong in je mond. Nou, met die twee dimensies, hoogte, laagte en plaats, kun je eigenlijk alle klinkers in die klinkerdriehoek plaatsen. En dat kun je natuurlijk goed doen met kenmerken. Nu is het alleen zo dat, zoals in bijna iedere wetenschap, is er natuurlijk niet een soort absolute consensus over ieder aspect van de theorievorming. En eh, hoewel er wel, denk ik, consensus is dat die individuele klinkers en medeklinkers niet de atomen van taal zijn, is er geen consensus over hoe die dingen die dan kleiner zijn dan die klinkers, hoe die er precies uitzien. En ik denk dat het nuttig is om daar iets meer van te weten. En daarom uh, wil ik die klinkers van het Nederlands, die dertien klinkers van het Nederlands, nu even benaderen uit een andere invalshoek dan die van die kenmerken, namelijk elemententheorie. Elemententheorie is in ieder geval mijn favoriete speelgoed, denk ik. Uh, ik het is... Uh, het, het is redelijk om te zeggen dat de kenmerktheorie die we verder in alle andere video's, alle andere colleges behandelen, uh, dat dat de stan het standaardmodel is. En uh, waarschijnlijk ook wel op goede gronden. Maar die elemententheorie die heeft ook wel wat. En je kunt er in ieder geval veel uit leren over goede fonologische argumentatie. Wat zegt nu die kenmerk? Elemententheorie. Dus de elemententheorie zegt... De, de, de, de, de uh, atomaire eenheden van taal zijn niet die kenmerken. Het zijn elementen. En in het geval van klinkers zijn er daarvan in essentie drie: namelijk de I, de U, de, de I, de Oe en de A. Dat, de I, u en A. Dat zijn de drie elementen waaruit uh, uh, klinkers gevormd zijn. Het is, de metafoor is vervolgens een beetje die van kleurentheorie. Dus je hebt primaire kleuren, uh, afhankelijk een beetje van hoe je het ziet, maar laten we even zeggen rood, geel en blauw. En alle andere kleuren maak je door combinaties van deze drie primaire kleuren. Dus oranje is rood en geel, weet je wel? Um, zo, so, dat is ook het idee van elemententheorie voor klinkers. We hebben een i, een oe en een a en alle andere klinkers maak je door combinaties van deze drie. Dus we kunnen een i met een a combineren. Wat krijg je dan? Nou, eigenlijk heb ik dat daar net al een beetje gezegd, namelijk de e. Want de e zit tussen de i en de a in. Het is niet zo hoog als de i, het is niet zo laag als de a. Wat krijg je als je O en A combineert? Nou, als je van OE naar A gaat, o, dan kom je langs een O. De O is niet zo laag als de A. Het is grond zoals de O, maar niet zo hoog als de O. En wat krijg je dan als je een I en een O combineert? Dan krijg je een U. Ook daar heb ik daarnet eigenlijk al een inkijkje in gegeven. Namelijk, als je de, de tong zet in de positie van de I. En de lippen in de positie van de Oe. Dus je zegt, het de essentiële kenmerk van de OE, is de lipronding. En dat is wat je zegt. Het essentiële e e kenmerk van de i wordt gegeven door de, het optillen van de tong. Nou, als je die twee dingen met elkaar combineert, dan krijg je een u. Dus zo krijg je door paren van um, klinkers met elkaar te combineren, krijg je een uh, een aantal andere klinkers. Je kunt ze natuurlijk ook nog alle drie bij elkaar nemen. Dus I, Oe en A. En dan krijg je een E. Dus de E van leuk. Um, want dat is de I, de voorkant van je tong, hef je op. Het is de Oe, je lippen rond je. En het is de A, je trekt je tong een beetje naar beneden. E. Dat is een mooie combinatie van die drie. Alleen, ja, op deze manier hebben we dus nu I, Oe, A. U, e, e, E en O. Dus we hebben I, U, I, U, A, <laughs> I, U, A, E, O, E, U. We hebben zeven verschillende klinkers. Klopt dat nou? Ja. Dus drie individuele klinkers, drie combinaties van twee klinkers en één combinatie van Drie klinkers. Zeven verschillende klinkers. Nou, dat is een aardig eind. Alleen, als we dan weer teruggaan naar onze figuur van onze uh, Nederlandse klinkers, dan zijn we er dus nog lang niet, want dit zijn er zeven en het Nederlands heeft dertien klinkers. Wat moeten we daar nu mee doen? Nou ja, als we even teruggaan naar die kleurenmetafoor, kun je zeggen, ja, er is de, je kunt meer van een bepaalde kleur erin hebben of minder van een bepaalde kleur. Je kunt... Uh, ...blauw en rood met elkaar combineren en dan meer blauwig paars maken en meer roodig paars. En zoiets is het idee, zou je ook met die elementen van klanken kunnen doen. En um, nou is zeggen een beetje meer, een beetje minder zoals je bij kleuren doet, dat is dan weer te weinig discreet. Dat is te continu, dat is te weinig uh, de klanken opdelen in hokjes zoals we nu eenmaal in taal geneigd zijn te doen, dus uh, het is niet zomaar een beetje meer een beetje minder, het is zeggen, we combineren i en a en ofwel we doen dat overwegend i, ofwel we doen dat met overwegend a dus er is iets van overwegend de technische term daarvoor is hoofdigheid, headedness dus we doen i en a, en ofwel i is het hoofd, dan is het zeg maar meer i of de a is het hoofd, dan is het zeg maar meer het is de ho hoofdigheid, kennen jullie misschien ook uit syntaxis of morfologische colleges, is een taalkundige term voor het belangrijkste van twee. Het belangrijkste van twee dingen die je met elkaar combineert, noemen we dan het hoofd. Nou, dat doen we dus hier ook. Um, en zo kun je het verschil maken tussen een e en een e. Een e en een e bijvoorbeeld, of... Eventueel een E en een E, dat is goed. Maar laat zeggen een E en een E. Of een O en een O. Beter voorbeeld eigenlijk, dat is makkelijker. Een O en een O. Een O en een O zijn allerlei combinaties van een A en een O. Ja, dus we hebben een A, we hebben een O. We combineren die met elkaar en dan krijg je een O-achtige of een O-achtige klank. Nou, dus de O is lager, zit dichter bij de A, dan de O. Dus wat we zeggen is, de O is een A gecombineerd met een O. Met de a als hoofd. En de o is een a gecombineerd met een oe. Met de oe als hoofd. Dus dat verschil kunnen we nu ook maken. En zo ook dus het verschil tussen e en e. En het verschil tussen, um, tussen e en e. Ja? Dus dan. Dus nu komen er nog drie. Komen er dus nog drie klinkers bij. Dus nu, zijn, nu springen we van 7 naar maar dan zijn we er nog steeds niet want wat is nu het verschil tussen een A en een A of tussen een I en een I wat is het, wat is het verschil tussen die uh, uh, verschillende uh, klinkers ja um, uh, dit, uh, de hele calculus is nu eigenlijk klaar want er, is geen, er valt geen enkele andere klinker meer uit te wringen dus we moeten nog we hebben kennelijk nog Eén ander ding nodig in onze beschrijving van taal. We hebben de elementen, we hebben de combineerbaarheid van elementen, we hebben de hoofdigheid in die combinaties van elementen. Het laatste is dat we kennelijk toch nog één element moeten toevoegen en wel een heel bijzonder element. Dat is het zogenoemde schwa-element. Dat schwa-element schrijf je vaak in de literatuur als een apenstaartje, het verwijst naar de klank schwa, dus als je, zoals je het i-element in zijn eentje uitspreekt zeg je i, als je het u-element in zijn eentje uitspreekt zeg je oe. als je het schwa-element in zijn eentje uitspreekt zeg je de schwa en de schwa is, de, is die beroemde e klank die e klank aan het eind van mode of jongen of, uh, of uh, dat soort woorden. We voegen dus nu opeens een nieuw element toe. Ja, dat geeft potentieel opeens een soort explosie van allerlei nieuwe mogelijkheden. We kunnen alle bestaande elementen kunnen we gaan combineren met die schwa. Alle bestaande combinaties van twee kunnen we gaan combineren met de schwa. Al die ene combinatie van drie kunnen we... Dus je krijgt opeens een verdubbeling van het aantal um, uh, mogelijke klinkers. En dan wordt het opeens weer veel te veel. Dus we hadden er 10, dan krijgen we er opeens 20. Dan wordt het weer te veel. Maar die schwa is dus een bijzonder element omdat de schwa ook een bijzondere klinker is. In welk opzicht is het een bijzondere klinker? Um, het is de klinker waarvoor je niks doet. Waar je voor de I, dus het puntje van je tong moet opheffen, waar je voor de Oe je lippen moet ronden, waar je voor je A de A de achterkant van je tong moet opheffen, doe je voor de e. Eigenlijk niet veel anders dan je stembanden laten trillen, de lucht naar buiten laten stromen, met dat geluid, je bek open doen. Dat is, dat is feitelijk de schwa, niks doen. Het is een soort de, de mond in ruststand. Vandaar dat dat de klinker is die we gebruiken als we soms... ...twee medeklinkers op een rij hebben en dat wil, we, zeggen, we willen mark zeggen, maar dat vinden we te formeel... ...dan zetten we daar een, gooien we daar een klinker tussen, dan zeg je mark, melk. In ieder geval mensen die dat zo doen, die zeggen niet marok of marik of mariek, die zeggen mark. Waarom? Omdat dat de makkelijkste oplossing is. Uh, als je heel snel praat en informeel praat, dan zeg je bijvoorbeeld locomotief locomotief, locomotief dan verander je dus die o's in schwas, waarom in schwas? ja, omdat dat het makkelijkste is als je aan het praten bent en je weet het even niet meer dan, maar je wil wel laten weten dat je nog verder wil praten aan je gesprekspartner dan zeg je typisch uh, ik weet uh, het even niet meer waarom de u daar? omdat dat de makkelijkste, koeien dieren, kijk we zeggen dat koeien, dat die Boe, zeggen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Koeien zeggen natuurlijk geen boe. Koeien zeggen, oh. Die zeggen een u-achtige uh klank. Als ze, ja, zeggen is misschien niet het goede woord, maar die maken een u-achtige uh klank als ze praten. Waarom? Dat is het enige wat ze kunnen. Ze kunnen niet veel met de tong, ze kunnen niks met de lippen. Ze kunnen eigenlijk alleen maar zo'n u-achtige uh klank maken. De schwa is de mond in ruststand. Het schwa-element is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de klank die er de hele tijd is als je praat. Die alleen maar moduleert met die andere klinkers. En daar ligt de sleutel. Door dat schwa-element toe te voegen krijgen we dus in ieder geval de klinker er nu bij. Maar normaal gesproken als je een schwa combineert met een andere klinker, als je een i combineert met een schwa, zou je kunnen zeggen gebeurt er eigenlijk niks. Een i heeft eigenlijk al alles wat een schwa ook heeft, dus een schwa eraan toevoegen, voegt niks bij. De schwa is daarmee een soort nul element in deze calculus, zoals de nul bij optelling. Dus 5 plus 0 is 5, 3 plus 0 is 3, 28 plus 0 is 28. Uh, uh, dus een nul toevoegen voegt voegt niks toe Een schwa toevoegen voegt niks toe behalve als we dit weer combineren met onze hoofdigheid het idee is het voegt niks toe maar als de schwa in de combinatie het hoofd is dan trekt het de klinker naar het midden dan trekt naar het midden van die klinkerdriehoek dan trekt het de a ...naar het midden van de klinkertriehoek, en dat is een A. Dan trekt het eventueel de I naar het midden van de klinkertriehoek en dat is een E. Ja, ik ben steeds een beetje in de war tussen wat de I en de E nou eigenlijk precies zijn in ons uh, uh, systeem. Uh, sorry, wat de E en de E zijn in ons systeem. Dus we hebben de I, de E en de A en dan hebben we de E tussen de I en de E in en de E tussen de E en de A, A in. Dus er, er is enige discussie over... Is nu het verschil tussen E en E een verschil van hoofdigheid of is het verschil tussen E en E een verschil in hoofdigheid? Laten we even nu zeggen dat het verschil tussen E en E een verschil is in hoofdigheid. Dan blijft de E over en dan zou je kunnen zeggen de E is een I die naar het midden is getrokken. Oké, okay, dus nu hebben we uh, employ voor in ieder geval een paar van onze... Uh, combina nieuwe combinaties. Dus schwa als hoofd. Niet voor allemaal. Dus niet... Er is om de een of andere reden oe um en schwa. Dan, ja... En dan schwa als hoofd. Dat levert niks op. Behalve misschien in sommige Nederlandse dialecten. Dus er zijn Nederlandse dialecten die twee... os hebben. Die een verschil hebben tussen hok en bok. Uh, twee verschillende os. En... Um, uh, daar zou je een plooi daarvoor kunnen vinden, maar niet overal vind je dat. Dat betekent, kijk, wat is nu het systeem van de klinkers van het Nederlands? Dus het systeem van de klinkers van het Nederlands is, we hebben deze ele vier elementen, E, I, U, A, we hebben een soort vrije combinatie van al die uh, elementen, die kunnen vrijelijk met elkaar gecombineerd worden, dat geeft verschillende klinkers. Uh, in die combinaties kan uh, de ene het hoofd zijn of de andere het, uh, het hoofd zijn, dat geeft uh, nog wat meer uh, uh, ruimte. Bovendien is die schwa, heeft dus de bijzondere status van een soort nul uh, te zijn in, de, in dit geheel. Nou, dat geeft een aardige dekking, behalve dat er nu nog steeds bepaalde klinkers zijn die niet voorkomen. Dat betekent dat kennelijk ergens in de kennis van de spreker van het Nederlands zit, dat je sommige elementen niet op die manier met elkaar kunt combineren. Dat weten we vooral omdat er, hoewel het Nederlandse klinkersysteem vrij uitgebreid is, er klinkersystemen zijn die nog uitgebreider zijn en die sommige van die mogelijkheden wel benutten. Als je Nederlands leert als kind, dan is dus één van de dingen die je leert, dat die dingen niet kunnen. Dat er dus inderdaad uh, zaken zijn die niet die misschien logisch mogelijk lijken, maar die, die, die kennelijk in jouw taal niet bestaan. Je leert dat dan als kind, je leert dan eigenlijk die klinkers af... en later wordt het heel moeilijk om die combinaties nog te maken... om die klinkers nog uh, te zeggen. Een heleboel leren van taal is afleren in eerste instantie. Kinderen kunnen zo'n beetje alles. De hele jonge kinderen hebben het er nu over, dus... Aan, in, in hun eerste levensjaar kunnen ze een beetje alle klanken maken. En, een van de en, en allerlei verschillen tussen klanken horen. En gaandeweg leren ze dat af. En dat dus in termen van dit systeem. Oké, okay, behalve... Um, het, dus ik vind dit een leuk, elegant systeempje. Je hebt een paar elementen, die kun je op allerlei... Manieren, het is een soort Lego-steentjes, kun je op allerlei manieren met elkaar combineren. En dan krijg je de klinkers eruit. En min of meer kun je het vrij strak zo modelleren dat... Een klinkersysteem zoals dat van het Nederlands ook inderdaad daaruit volgt. Bovendien die I, U en O. De I, U en A bespreek ik nu steeds in termen van articulatie, wat je doet met je articulatieorgaan om die dingen te maken, maar ze hebben ook een soort akoestische defini definitie. Ik wil daar niet veel op ingaan, maar er is een soort algemeen patroon waarvan je kunt zeggen: als dat in het akoestische signaal voorkomt, dan is er een i-element gezegd. Dus dat is hetzelfde of je nu een i zegt, of een u, of een e. Uh, en bij al dat soort klinkers, als iemand dat zegt, kun je in het akoestische signaal één bepaald ding aanwijzen. En dat gaat ook voor de u, dat gaat ook voor de a, dat gaat ook voor de e, omdat dat eigenlijk alleen maar een soort ruis uh, is, geen duidelijk eigen karakter heeft in die uh, zin. Um, dat is het Nederlands. Je kunt er nog meer mee doen met dit soort systeempjes, ook voor andere talen. Uh, bijvoorbeeld, dus een van de dingen die heel interessant zijn in talen, wat ik heel even er net heb aangeraakt, is dat als wij in het Nederlands snel praten of informeel praten, dan zeggen we in plaats van locomotief, locomotief. Die onbeklemtoonde Klinkers, daar gaat het om, want het gaat over komo, niet over low en tief. Maar, en dat komt omdat low en tief allebei relatief een beetje klemtoon hebben. Maar komo, die hebben geen klemtoon. En onbeklemtoonde klinkers kun je in het Nederlands in een schwa maken. Dat proces noemen we reductie. Je kunt ze reduceren tot een schwa. Die vorm van reductie is één vorm van reductie die talen van de wereld hebben. Reductie naar een schwa. Dat soort reductie noemen we. Centri... Petale... Dat is nadenken. centripetale reductie. Middelpunt zoekende reductie. Alle klinkers gaan allemaal naar de schwa. Die schwa zit midden in de klinkertruhoek. Dus alle klinkers gaan in een onbeklemtoonde positie. Naar de schwa. Het is een beetje van. Het is onbeklemtoond. Mensen besteden daar minder aandacht aan. Het is informeel. Uh, informatieoverdracht het is minder belangrijk. In informele uh, conversatie. En dus kun je een heleboel informatie. Weglaten laat je alles weg. Behalve die basisstroom. Die er is. Die uh, Centri Peetale reductie. In termen van elementen betekent dat... Je haalt de, alle elementen, behalve die uh, E, die er altijd is... Die haal, alle elementen haal je weg. Um, in onbeklemtoonde positie. Niet alle talen doen dat. De Duits doet dat eigenlijk, standaard Duits, hoog Duits doet dat in ieder geval eigenlijk niet. Um, Frans doet het ook niet. Engels doet het eigenlijk nog extremer dan het Nederlands. Uh, in het Engels reduceer je eigenlijk per se altijd uh, in on onbeklemtoonde positie. En in het Nederlands alleen maar als je informeel uh, spreekt en haastig en ook weer niet in iedere variëteit. Um, uh, wat wilde ik nou ook weer over zeggen? Ja. Oh ja, dus, niet, dus het is een deel van de kennis, ook weer die het, het is in die zin een deel van de fonologie van het Nederlands. Een kind moet dat leren dat dat iets is wat je in bepaalde omstandigheden kunt doen. Maar dat leren wordt vergemakkelijk ver doordat het een voor de hand liggend proces is. In een, een onbeklemtoonde plaats, een, een minder prominente plaats in het woord, laat je overbodige moeite om... Precies een i of een oe of een A te maken weg. Er bestaan in talen van de wereld, bestaat in talen van de wereld ook een ander type reductie, namelijk centrifugale reductie, middelpunt vliedende productie. Dat is dus reductie naar de I, de A en de OE toe. Je ziet dat aan bijvoorbeeld dit voorbeeld, dat voorbeeld komt uit het uh, Wit Russisch. Uh, dus in dat Wit-Russisch, dat euh, is een taal uit nou ja, wit rusland verwant aan het Russisch, maar niet hetzelfde, euh, zie je dat het woord voor benen is nori, euh, met een o, nori, en die o is beklemd, dat is wat dat accent op die o betekent. Maar als euh, je het enkelvoud neemt van het woord, dan zeg je nara, dan trekt die a aan het eind, dat is een soort achtervoegsel, die trekt de klemtoon naar zich toe. Daardoor wordt die oorspronkelijke O, zou je kunnen zeggen, die oorspronkelijke O wordt onbeklemtoond. En een onbeklemtoonde O wordt in deze taal een A. En datzelfde geldt voor koor, kala. Dus die O, als die klemtoon heeft, blijft het een O. Als die geen klemtoon meer heeft, omdat die iets anders klemtoon heeft, in kala, de genitief, uh, wordt het een A. En zo ook vjoshni yasna. En shept shaptats. Dus ook de E in shept. De E, als die onbeklemd wordt, zeg je shaptats, zeg je dus een A. Dus de O en de E, en het Wit-Russisch heeft niet zo heel veel verschillende klinkers, die heeft in de essentie de I, de O, de E, de O en de A. Dus in essentie alleen maar die klinkers. Die de E en de O veranderen allebei in de A. Dus dat is centrifugaal en in dit geval gaat het allebei naar de benedenste punt van de klinker. Dus een I en een O blijven zichzelf. Een A blijft ook zichzelf. En de E en de O gaan naar een A. Dus in onbeklemtoonde lettergrepen heb je in het Wit-Russisch alleen maar een I, een O of een A. Mm, dat is dus centri Fugale uh, uh, uh, uh, uh, uh, reductie. Het Nederlands heeft centripetale reductie. Er zijn ook talen die het allebei hebben. Catalaans is daar een voorbeeld van. Dus Catalaans is de taal van de Catalonië van. De streek rondom uh, uh, Barcelona. Uh, heeft het allebei. Dat zie je hier. Dus uh, serp betekent slang. En als we daar een bijvoeglijk naamwoord van maken, dan zeg je stuk.ti. En dan wordt de e een e. Dat is dus centripetale productie. Een pel, die e. Het Catalaans heeft iets meer klinkers dan, dan het Wit-Russisch, maar minder dan het Nederlands wel. Dus een verschil tussen e en e. Maar ook die e wordt een e. En ook de a wordt een e. Gat, getet. Kat, katje. En de oe daarentegen. De Oe blijft zichzelf. De Oe. In loem wordt lum wordt luminos. Dus ook als je geen klemtoon heeft, blijft het een oe. En de O. Dus terwijl de E naar een u gaat, wordt de O. Ook een oe. Dus gos is hond. En goeset is hondje. En port, ook de o. Van port wordt, dus het verschil goes is een o en port is een o. Maar alle, maakt niet uit, in als ze geen klemtoon hebben, dan worden ze allebei een o. Couset, portuari. Kortom, sommige klinkers gaan in klemtoon naar de randen van de klinkertriehoek. En andere gaan naar het midden van de klinkertriehoek. Maar hiermee hebben we ook wel meteen de hele typologie van klinkerreductie uh, gehad. Dus... Alle vormen van klinkerreductie gaan ofwel naar de randen, ofwel naar het midden, uh, maar nooit heb je reductie naar een u. Waarom niet? Ja, een u is complex. Een u heeft een i en een u in zich en reductie is altijd de neiging naar eenvoud. En die eenvoud is dus één van de elementen. Dat kan of de u zijn, of de i, de a, of de, of de u. Al dat soort uh, reducties uh, bestaan in talen van de wereld. Nu we het toch over typologie hebben, die elemententheorie is sowieso typologisch heel aardig. Taaltypologisch heel aardig. Hij voorspelt in zekere zin dat als een taal drie klinkers heeft, dat dat de I, de U en de A zullen zijn. En dat klopt ook in zeer grote lijnen. Dus de meeste talen die we kennen die drie klinkers hebben. Die hebben de i, de oe, een klassiek Arabisch is daar een voorbeeld van. Die heeft de i, de oe en de a en verder geen klinkers. Er zijn eigenlijk geen talen waarin je ik zal maar zeggen, een i, een e en een e hebt of zoiets. Het zijn altijd die punten die gedefinieerd worden door die... punten van de driehoek die gedefinieerd worden door die drie primaire uh, klinkers. Uh, als een taal vijf klinkers heeft, en dat komt ook veel voor... Uh, Wit-Russisch was daar een voorbeeld voor, van, dan is dat meestal I, U, A en dan E en O. Er zijn overigens, dat was ik nog vergeten te zeggen, er zijn talen waarvoor is beweerd dat ze drie klinkers hebben, maar dat dat niet I, U en A zijn, Kaukasische talen. Daarvoor wordt dan meestal gezegd dat het zoiets is als I u E, A, dus dat het is heel hoog in, in het midden en heel laag. Uh, dus steeds meer, dat het enige verschil is hoe hoog je je mond open doet. Maar daar wordt dan de, de kleur, de precieze plaats in de mond van die klinker, altijd bepaald door medeklinkers die eromheen staan. Daar is nog een heel uh, verhaal over heen te zeggen. In ieder geval, als klinkers een soort zelfstandig bestaan hebben, dan is het altijd I, u, en A. En als er vijf zijn, is het I, O, E, O en A. En E en O zijn dus combinaties van I en A en O. U en A. En om de een van de reden is de combinatie van I en U, dus de U, is veel moeilijker te maken. Die komt sterker nog, dat is misschien zelfs wel een beetje een typologisch probleem voor deze theorie, die komt helemaal niet zo heel veel voor. Ja, in het Nederlands hebben we toevallig U, in het Duits hebben ze toevallig de U, in het Frans hebben ze toevallig de U, in het Turks is er toevallig een U. Dat betekent dat er een heleboel talen om ons heen, die we om ons heen horen, komt die u voor, maar in een heleboel talen ook niet. Bijvoorbeeld het Engels heeft geen u-klinker. Er zijn bepaalde dialecten van het Engels tegenwoordig, waar je zoiets zegt als je in plaats van you, maar in zekere zin zeggen ze daar toch nog steeds wel een vorm van u. Dus het Engels is een voorbeeld van een taal die dat niet voorkomen gezellig, fijn leven heeft zonder enige u-klank. Dat is dus een beetje vreemd, want waarom... Komt die combinatie nou minder vaak voor dan de combinatie met combinaties met A. Er is kennelijk iets bijzonders nog aan de hand met A. In de literatuur over elemententheorie wordt daar de laatste jaren ook heel diep uh, over nagedacht om te proberen te begrijpen wat nu, die, wat nu de asymmetrieën zijn tussen die drie hoeken van uh, uh, de klinkerdriehoek. Want er zijn dus kennelijk wel wat asymmetrieën. Maar los daarvan... Zit het dus aardig in elkaar. Ook als je dan zeven klinkersystemen hebt, dat komt ook weer best vaak voor. Catalaans is daar dan een voorbeeld van. Dan zijn die zeven klinkers over het algemeen i, u, a en dan e en e en u en o. Dus met andere woorden de combinaties van i met a en u met a en dan met verschillende hoofdigheid. Dus precies weer wat je verwacht. In ieder geval gegeven het feit dat i en u kennelijk zo rottig met elkaar combineren. De elemententheorie geeft dus een vrij goed typologisch beeld in die, zin, in die zin dat wat makkelijk is op te schrijven in termen van elemententheorie ook veel voorkomt in talen van de wereld. En dat is wel een aardige prestatie. Ik moet zeggen dat elemententheorie werkt daarmee echt heel goed voor klinkers. Het werkt wat minder goed voor medeklinkers. Dat is eigenlijk een van de mysterieën van de fonologie denk ik nog. Dus medeklinkers, die zitten over het algemeen, zo begon ik dit college ook, begon, uh, die zitten in een soort rechthoekig systeem, terwijl klinkers dus in een driehoekig systeem zitten. Voor dat rechthoekige systeem zijn kenmerken echt heel geschikt, voor uh, klinkers zijn zo'n driehoek heel geschikt. Nou, dan kun je zeggen, oké, okay, dan hebben we dus twee verschillende modellen, één voor klinkers en één voor medeklinkers, maar het probleem is natuurlijk dat... Ja, waarom zouden daar twee verschillende modellen voor zijn? Bovendien, klinkers en medeklinkers beïnvloeden elkaar. Dus een, een k voor een i spreek je anders uit, in het Nederlands al, dan een k voor een o. Dus je zegt kier en koer. Ik overdrijf nu een beetje, maar voor i zeg ik k, k. voor o zeg ik k, k. Dat kun je makkelijk zelf, is, je neemt het misschien niet van me aan, maar probeer het zelf. Dus als je zegt kier, dan zeg ik k, als je zegt koer, zeg je k. Nou, dat verschil wordt soms ook in talen gefonologiseerd. Dat wil zeggen, dat is echt onderdeel van het fonologische systeem. Een, een K, bijvoorbeeld voor een I, wordt een K of zelfs een Tsch. Uh, dat heet palatalisatie. Dat betekent dus, dan is het, het is echt een fonologisch deel van de kennis van de spreker. Dat betekent het, de plaats in de mond waar je de I zegt, beïnvloedt de plaats in de mond waar je de K zegt. Met andere woorden, de Element van de ene kan het kenmerk van de andere beïnvloeden. En dat, dat betekent dus eigenlijk dat het min of meer hetzelfde is van dezelfde kwaliteit. Is. Sterker nog, volgende week gaan we zien dat, dat, dat we meestal eigenlijk aannemen dat dat hetzelfde moet zijn. Dus dat het verschil tussen k en k hetzelfde is als het verschil tussen oe en i in de fonologische representatie. Die we daar aan geven. Dat is dus, het is een beetje. Is, ik bedoel, de theorievorming is niet zo ver gevorderd uh, als in de natuurkunde waarschijnlijk, maar het is een beetje zoals in de natuurkunde. Het beroemde probleem dat we dat de kwantummechanica um, uh, heel goed werkt op het ene niveau en relativiteitstheorie heel goed werkt op het andere niveau maar dat je niet begrijpt hoe die twee dingen in elkaar overgaan. Zo werkt dus elemententheorie heel goed voor klinkers, kenmerktheorie heel goed voor medeklinkers, maar eigenlijk moet je hetzelfde systeem hebben voor die twee, en hoe dat systeem eruit zou zien, dat weten we nog niet. Dat is ook geen treurige mededeling, dat is een prettige mededeling, wil ik jullie imprinten, want dat betekent, er valt nog heel veel te doen, er valt nog heel veel na te denken, er valt nog heel veel... Vast te stellen. Er valt nog heel veel te puzzelen. Er is nog ruimte voor iemand die over zoiets als dit nou eens met een goed idee komt. Nou, volgende week gaan we verder over die kenmerken. Laten we zien dat hoe ik tot nu toe over die segmenten heb gepraat, namelijk als een soort bundels kenmerken, dat dat ook nog niet helemaal klopt. En dat die kenmerken eigenlijk nog veel belangrijker zijn dan alleen maar een soort samenstellende delen van segmenten omdat ze namelijk ook een eigen leven leiden. Dat volgende week.